welkom bij iedereen kan haken we gaan vandaag deze leuke royal ruit maken en um, ik ga hem stap voor stap uitleggen en deze uh, ruit ja die kan je in, met grof uh, bol haken maar ook met heel fijn zodat je echt een uh, raster uh, truitje krijgt of ja je kan er van alles mee maken uh, hoesjes voor de kussens maar je kan er ook een leuk truitje mee maken en ik heb nu een beetje grove wol gebruikt zodat ik uh, mooi kan uitleggen en ik haak hem in het rond dus als je dan zo ziet je begint met een uh, een uh, lus te maken en dan haak je in het rond en dan ga je zo iedere keer een toer erboven bovenop haken maar ik zal het heel rustig uitleggen en dan uh, kan iedereen deze royal haken en welke wol dat je ook wil gebruiken uh, dat maakt niet uit um, je moet alleen de omtrek van je heupen meten als je een truitje wil maken of de omtrek van je arm hè, dat je de mouwen eraan wil maken en dan uh, maar ik leer nu gewoon uh, deze steek um, want ik zie hem toch vaak voorbij komen maar um, op de tekening vind ik het heel lastig om het te lezen. Dus ik dacht, ik ga het filmen. En dan zal ik nu vertellen wat je nodig hebt. Um, ja, ik ga een, een truitje hiervan maken. Dus ik heb hem in de ronde gemaakt. En uh, daarom leg ik het ook uit zo in het rondhaken. En uh, ik heb nodig, dan ga ik even dit apart leggen. De Royal. En even filmen van de zeeman en hier staat op haaknaald 4 tot 5 ik heb haaknaald nummer 5 gebruikt um, maar je kan hem grover uh, haken hoor je kan ook haaknaald nummer 6 pakken en ik heb er uh, denk ik drie van nodig dus je hebt 3 uh, bolletjes van een euro nodig voor een truitje haaknaald nummer 5, een centimeter voor je omtrek uh, te meten en uh, ja het aantal steken moet je even tellen en een schaartje en eventueel een stopnaald die heb ik nu even niet bij de hand maar een stopnaald is handig voor het afwerken en we beginnen dus heel makkelijk met een rij lossen en dan zetten we vaste op en daarna op die vaste beginnen we met stokjes dus we gaan gewoon heel rustig beginnen en dan stap voor stap want dit zijn maar twee toeren alleen ja het lijkt zo ingewikkeld maar je hebt het zo voor elkaar alleen uh, we gaan het nu stap voor stap uitleggen Met een bolletje wol, een opzetlus, en ik ga nu iets minder haken, maar jij moet dus de omtrek meten van je heup. En ik zal het even trouwens meten, want ik heb dit zijn even kijken 16 keer 7, 112 steken dus 112 steken heb ik opgezet 112 lussen en even meten en dat is een beetje lastig met film altijd en dan kom ik aan, nou, even goed recht liggen omtrek van uh, 47 voor je heup dus je begint vanaf je heup te haken en zo haak je het patroon naar boven en dan kan je boven of weer een band maken of je gaat een rand maken voor de hals maar ja we gaan nu de steek uitleggen dus 47 centimeter voor de heupomtrek en dit zijn 112 steken dus je zet 112 Steken op en als je 112 steken opgezet hebt, dan sluit je de ring, dus dan sluit je echt de ring en dan zie ik je dadelijk weer terug. Als je dus 112 steken of ja, je de heupbreedte hebt opgemeten dan sluit je de ring met een halve vaste en je gaat omhoog werken met een losse want we gaan in de eerste toer ja ik heb veel minder nu opgezet hè? want uh, het is voor het uitleggen ik heb nu 70 steken en dan krijg je een klein uh, lusje maar je begint eerst de eerste toer is gewoon met vaste en die vaste die maak je elke keer pak je hierbij wel twee lusjes en dan zet je hem in en je maakt een vaste elke keer twee lusjes en dan krijg je ook een mooiere onderkant dus de eerste toer is vaste en als je daarmee klaar bent dan zie ik je weer terug We zijn nu aangekomen op het einde van toer 1 en we sluiten de vaste met een halve vaste. En dan heb je echt al een mooi randje. Dan gaan we hier nu een rand stokjes op zetten. Dus we zetten 1, 2, 3 lossen en we gaan op elke vaste een stokje zetten. en ben je klaar, dan uh, het eind van de toer zie ik je weer terug en we zijn aangekomen op het einde van toer 2 en we sluiten de toer met een halve vaste, dan gaan we 1 2 3 lossen en nog 2 lossen voor de opening en we slaan 1 2 stokjes over en in het derde stokje doen we een stokje en toer 3 is elke keer 2 lossen en je slaat 1, 2 stokjes over en in het derde stokje een stokje op het voorgaande stokje. 2 lossen over, 1, 2 stokjes overslaan, 2 lossen, 1, 2 stokjes overslaan. en elke keer herhalen 1 2 stokjes overslaan en dan krijg je deze mooie ik zal hem even laten zien deze rand dus je slaat 2 stokjes over 2 lossen en dan gaan we dadelijk beginnen met het patroon 2 lossen 2 stokjes overslaan en een stokje en op het eind van het patroon of van toer 3 zie ik je weer terug en we zijn op het eind van toer 3 en dan gaan we op de 1 2 derde lus gaan we de toer sluiten met twee lusjes pak je met een halve vaste en dan kunnen we nu aan het patroon beginnen en het patroon is heel simpel je pakt 1, 2, 3 lussen en je zet hem vast met een vaste op het eerste stokje. Dus je gaat met je na haaknaald in, je pakt 2 lusjes op en je pakt je draad op. En nog een keer en je hebt een halve vaste, dus dat is de eerste lus. En dan ga je 13 lossen maken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 12 13 en dan nou sla je een stokje over en op het daarna volgende stokje daar zet je de lus vast weer met een vaste en dit herhaalt zich 3 lossen 13 lossen en de 3 lossen zet je op het volgende stokje en bij de 13 lossen zet je zet je hem op het tweede stokje dus 1 2 3 lossen op het volgende stokje met een vaste en 13 lossen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 en dan zet je die weer deze sla je over en deze zet je vast met een vaste en als het te snel gaat dan doe je de video gewoon even stopzetten. maar dit is toer 4, 3 lossen, je zet hem vast op het stokje, 13 lossen en je zet hem vast op het tweede stokje, 3 lossen op het stokje met een vaste, 13 lossen en zo maak je de hele toer af en dan zie ik het eind van toer 3 terug we zijn aangekomen op het einde van toer 4 en als het goed is heb je nu allemaal deze lusjes. Dus 3, 13, 3, 13, 3, 13. En op het einde heb je, maakt niet uit hoe je eindigt, maar je moet wel in die drie lusjes hier in het midden een vaste zetten. Of een halve vaste, sorry hoor. Je zet hem meteen vast. En dan gaan we nu met toer 5 beginnen. En toer 5 zijn 6 stokjes op, dan 3 los en een vaste. Maar ja, we beginnen gewoon en dan zie je, deze zal ik even iets langer uh, uitleggen. Dus toer 5 uh, is 6 uh, stokjes op het lange lusje. Dus je slaat je draad om, je gaat meteen in die lange lus een stokje zetten. 2, 3. 4 5 6 en na die 6 moet je 3 lossen doen 1, 2, 3 en die zet je in het bovenste gedeelte vast met een vaste dus je pakt je draad op en je zet hem vast met een vaste en dan heb je hier al de helft van je boogje gemaakt dan doe je weer 3 lossen 1, 2, 3 3 en dan ga je die resterende 6 stokjes hier weer opzetten. Dus je draad om en je begint weer met 6 stokjes. 1, 2, 3. Kijk, en dan ga ik nu te kijken en nu zie je hier een soort kroontje hierbovenop. En als ik te snel ga, ja, dan moet je de video eventjes. Uh, kan je ook langzaam afspelen, maar dan zet je hem even stop en dan ga je verder zelf tot 6, tot je bij het eind bent. Dit is 4, 5, 6. En dan heb je je eerste boogje al klaar. En dan ga je meteen naar die die boogjes van 3 en daar zet je hem vast weer met een vaste en dit is al het eerste patroon dit is toer 5 Zo dus zal ik even opschrijven dus toer 4 is de boogjes met lossen en toer 5 is de 6 stokjes 3 lossen en vaste. Drie losse, zes stokjes en je zet hem vast in het boogje van drie met een vaste. En dan ga je weer in die lus zes stokjes maken. vier, vijf, zes. Drie lossen, een vaste, drie lossen en weer zes stokjes. Je moet een beetje wel deze vasthouden, want anders heb je geen grip op je haakwerk. 5. 6. En dan maakt niet uit wat je hier over hebt. Je zet hem toch gewoon hier vast met een vaste. En dan sluit je vanzelf die boog. Dus dit is alweer twee boogjes. Ik zal er nog één meedoen. Je gaat naar de grote lus. Je zet daar zes stokjes op. 1 2 3 lossen een vaste 3 lossen en weer zes stokjes. Twee, drie, vier, vijf, zes en je zet hem vast hier in die grote of in die kleine lus met een vaste dit is toer 5 en deze maak je helemaal af tot het eind en dan zie ik hier bij het eind weer terug en we zijn op het eind van toer 5 en nu sluit je dus de toer hierboven op het eerste stokje en ik pak gewoon eigenlijk deze lus ik hoop dat je het een beetje kan zien ik pak gewoon hier deze lus want je zet hem vast met een halve vaste en nu ga je weer de toer met de lusjes van drie lusjes 13 lusjes drie lusjes maken maar nu moet je even naar boven werken met de draad en dan steek je in op die uh, op het stokje en dan ga je met halve vaste naar boven werken dus je steekt in op het voorgaande stokje en je pakt de draad op en je gaat dus naar boven werken, naar die bovenste, het bovenste lusje. Dus je gaat in een stokje staan, in een lusje, je pakt je draad op en je pakt een halve. Dus dan werk je de draad naar boven, totdat je bovenaan bent. In deze opening, dan zet je nog een halve vaste. Kijk, en dan ben je weer bovenaan en dan pak je toe 4 weer op met 1 2 3 lossen en die zet je vast hier gewoon in deze opening met een halve vaste en dan sluit je dit lusje dan pak je weer 13 lossen 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13. En die zet je ook weer in het bovenste lusje met een halve vaste. Dus je zet hem gewoon meteen vast. En dan krijg je weer die toer met de lusjes: 3 lusjes: 1, 2, 3. Die zet je hier vast met een halve vaste. En je pak weer 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, lussen en je gaat weer naar het volgende boogje en dan zet je hem vast met een halve vaste en weer 3 lusjes en je zet hem weer vast met een halve vaste in het volgende lusje. Dus zo krijg je de boogjes. En als je klaar bent met deze toer, dan zie ik je op het eind weer terug. En dan gaan we weer met de stokjes beginnen. Maar eerst eventjes, 13 lossen, 3 vastzetten, 3 lossen, een vastzetten, 13 lossen, vastzetten, 3 lossen. Ik zal nog heel even meedoen. Dus nog één keer. Even wat garen pakken. 13. Lusjes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Die zet je vast met een halve vaste hierbovenin. En dan weer 3, 1, 2, 3, en dan pak je de bovenste en dan zet je weer vast met een halve vaste en zo maak je deze hele toer weer af totdat je hier weer bij het begin bent hier bij het begin van die grote lus en dan zie ik je weer terug het einde van de toer we zijn nu geëindigd bij je toer 5. nee toer 6 is dit alweer ja je telt de toeren niet meer hoor want dit zijn gewoon elke keer herhalingen je maakt eerst de lussen en dan zet je de stokjes bovenop en als je hier eindigt bij het uh, bij de laatste zeg maar lus van 13 dan zet je deze weer vast maar dan op dit laatste um, ja, het begin van die drie lusjes ik weet eigenlijk niet goed hoe ik het moet, anders moet zeggen In het begin van de drie lusjes en dan zet je hem ook weer vast met een halve vaste. En nu ga je weer met stokjes werken. En die uh, stokjes, ja, die moeten op die grote lus. Maar je bent hier geëindigd bij die drie. Dus je neemt even je draad mee. Even goed insteken. Naar die grote lus. Dan neem je gewoon even insteken. En met een halve steek neem je even je draad mee en dan kan je hier dus een stokje opzetten dus je gaat omslaan en je gaat in die grote lus weer zes stokjes en dat is het hele patroontje het zijn eigenlijk uh, 1 2 het is geen moeilijke steek Het zijn stokjes en lossen. en gewoon wel tot zes stellen bij die stokjes 1 2 3 4 Vijf, dan weer drie losse, een, twee, drie, een vaste, drie losse en weer zes stokjes. dus hij lijkt heel ingewikkeld, maar uh, ja, je moet altijd alles even voorgedaan hebben dat je denkt van, nou dit kan ik ook en je moet misschien even oefenen, voordat je echt een groot project begint ik zet zelf, ik kan niet uh, praten en haken tegelijk dus ik doe vier stokjes, 5, 6 dus ik zeg al, ja je oefent even en dan heb je zet je hem weer vast in die kleine opening en dan heb je weer je boogje en zo heb je de ik noem hem de royal ruit ik zal er nog eentje mee doen want dan zie je echt ja het verloop elke keer omhoog werken en kom je nou in het begin hier niet uit dan neem je gewoon je draad mee naar boven en dan zorg je weer dat je hierboven die lusjes van 3 hebt en dan 13 dat is de volgende toer maar deze toer is nog op die lussen als je hier dus een vaste of een halve vaste op het lusje hebt gezet dan begin je weer met 6 stokjes in die lusjes ik zal deze nog even afmaken hoor 1 2 3 4 5 6, 3 lossen, een vaste dan weer 3 lossen en dan ga je weer 6 stokjes maken zet je hem weer vast met een vaste ja of je ze nou vast zet met een vaste of met een halve vaste dat maakt mij niet zoveel uit want uh, als je het maar gewoon altijd overal hetzelfde doet kijk hier heb je een beetje dat die stokjes die kan je nogal even recht trekken maar dat hoeft niet dit is de royal ruit en uh, ja hoe verder je komt hoe leuker het, het netwerk wordt want het uh, het volgt zichzelf continu het is uh, lastig om voor de film eventjes te laten zien hoe het eruit ziet maar ja, ik zou zeggen veel succes ermee en uh, bedankt voor het kijken naar iedereen kan haken graag duimpje omhoog als je het leuk vindt en uh, ja en hieronder staat mijn foto graag abonneren en ik uh, maak elke keer filmpjes voor nieuwe haaksteken en ik hoop uh, dat je er veel plezier mee hebt Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.